Uh, ik ben Job, ik woon in de stad Groningen, ik, uh, nou, ik ben in de Nederlandse klimaatbeweging, dus ook in Code Rood actief en uh, ook in het Groningen uh, gasverzet altijd. Dus uh, voor mij kwamen twee dingen heel erg samen uh, okay. tijdens deze actie. En uh, hoe voelde dat? Ja, dat, uh, het, het voelde heel... Uh, ja, geweldig. Uh, op, op heel veel momenten en heel veel, uh, ik denk dat het heel goed is geweest uh, wat we hier met z'n allen gedaan hebben. Denk je dat we echt iets bereikt hebben? Ja, dat denk ik zeker. Ja. Okay. En ik denk ook heel veel uh, dingen om op voort te zetten. En, ja. Uh, ja. Hoe, hoe zie je het verder gaan nu? Uh, ik denk dat het heel belangrijk is, dat we. er zijn alweer een heleboel uh, dingen, de agenda vult zich alweer, maar het is heel belangrijk is dat, dat wij ieder uh, gewoon goed even weer uh, ja. tot rust komen en laten bezinken. En uh, er zijn ook wel een aantal dingen die, uh, die al vrij snel opgepakt moeten worden, denk ik. Maar, uh, dat moet wel een beetje met, met een herstel gepaard gaan, maar dan wil ik er wel weer vol tegenaan. Er uh, zijn weer een heleboel lijntjes uitgezet. Wat is een voorbeeld van zo'n lijntje? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, om, om, nou, we hebben toch een heleboel uh, lokale mensen. Uh, bij de actie weten te betrekken en, uh, en en we waren in de organisatie daar ook al mee bezig in de ik zat ook in de mobilisatie voor Groningen en uh, nou we hebben ook een heel aantal mensen nog niet weten te bereiken en uh, dan heb ik het eigenlijk met name ook over de andere provincies waar uh, soortgelijke zijd uh, kleinschalige, maar ook, ook ja. Ja. fracking misschien uh, ja. plaatsvindt. Uh, of of, ja. of in, in Twente bijvoorbeeld, waar allerlei uh, afval uh, de grond in gaat van wat hier bij de gaswinning gebruikt wordt. Uh, ja, in, in Friesland heb je allerlei uh, problemen ook met zoutwinning en zo. En dan, dat, ja. Sluispoorten van Harlingen niet meer dicht kunnen vanwege de bodemdaling daar en zo. Okay. Ja. Uh, maar, maar ook kleine velden en zo. In andere provincies, in Drenthe, mm -hmm. heb je ook mensen die van onze bevingen last hebben. Het, het, okay. het is groter dan... Alleen, uh, het is een uh, heel uitgebreid probleem. Dus, en, dus zowel in onze provincie als in, in heel veel andere provincies hebben we een soort dingen. En we moeten dat verenigen, want het moet helemaal anders. Dus Super, oké. Okay. Uh, laatste vraag. Uh, ik neem aan dat je ook zo naar huis gaat. Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik blijf hier wel uh, ja. bezig opruimen vandaag. En ik heb zelfs gehoord dat er morgen ook nog dingen zouden moeten gebeuren. Dus uh, okay. nou, ik heb er vrij voor genomen. Dus ik kan, en het is weekend natuurlijk ook. Maar, uh, dus ik kan hier gewoon. Uh, of ik heb het weekend ook vrij gehouden, ja. laat ik maar zeggen. Dus uh, ja. Maar ja, oké. Okay. Wat ik wilde vragen was: was, was wat, wat ga je doen als je thuiskomt? Ja, dat weet ik nog niet zo ja, Wel even, even lekker helemaal niks. Ja. En, uh, en dan toch ook alweer uh, even kijken wat er allemaal op, op touw staat. Ja. <laughs> ja, want er zijn toch ook wel weer dingen die uh, weer komen. Dus, uh... ja. Oké, okay, dankjewel. Ja, ja, graag gedaan. <laughs>